Dag, sap, water gaan halen. Ik ben Tim van der Mensbrug en als ik nu met mijn inline skates over het asfalt scheur dan ik vrolijk rond in een kano. Het wijze aan een kano is dat je zowel in de natuur als in de stad kunt peddelen. Tenminste, als er water door uw stad stroomt. En Gent, volgens gezien iedereen het er al geweest is nog altijd de schoonste stad ter wereld, en de stroomt er veel water. Het is wel spijtig al die rivieren en kanalen die het properste water ter wereld bevatten. Maar daar hoeven ze duidelijk mee. Zien me nu trouwens zitten met een nieuwste kano, de Mad River Independence. Die nieuwe Kano is feitelijk al een vrij nauwe kano, vierde of vijfde hand zelfs. Al is dat bootje al dertig jaar maar het is nog altijd een razendsnel ding. Het is slecht, lang en smal. Zo'n kano kliept vrij efficiënt door het water. Maar dit terzijde, dit filmpje gaat over iets anders. Een paar weken geleden vroeg Docano mij wat ik wilde filmen tijdens de clean Cup. Docano is een organisatie die de grens binnen water proper probeert te maken. En daarom introduceerde zij het vuilvissen. Wat is dat? Vuilvissen? Alhoewel, nou, mensen krijgen een grijptang en een vuilbak mee in Old zodat ze al het vuil dat ze passeren uit water kunnen vissen. Het is tristig om te zeggen, maar er is precies altijd vuil genoeg om op te vissen. Je kunt niet geloven met veel enthousiasme soms de mensen allerlei smeerlaprei in het water smeden. Gelukkig is het enthousiasme van Docano om die smeerlaprei op te kust nog veel groter. Af en toe organiseert ze een grote opkuisactie, gelijk de Up Duipke. Het was eind augustus, het weer was ideaal voor de wedstrijdje onder het meest afval uit het En er wilde zoveel mensen deelnemen dat Docano gewoon boten tekort kwam. Dat mijn eigen bootje veel te chique is en dat ik de wedstrijd niet wilde gesaboteerd heb ik natuurlijk zelf in een gram afval opgeschrijd. Kijk, die twee madam zijn en hij is gewoon dat er zonder op de hoever lag. En wat voor wereld leven wil wanneer dat mensen zo naar reizen weggooien? Ik ben principieel tegen kinderarbeid. Tenzij dat die kinderarbeid bijdraagt aan proper water. Voor mijn part mocht werk zelfs worden verplicht. Twee uur per week op een Dan zijn de jonge gasten tenminste geen domme dingen aan het doen, zoals gamen, drugs gebruiken of voetballen. Hier pijnlijk op de zwaaikom van de dampoort. Rond mij bevindt zich druk het drukste verkeersknooppunt van oost Vlaanderen. Maar op het water is echt geen fluit van. Blijf best wel op veilige afstand van de Kaimhuur, want de auto knalt er een keer een opgefokte BMW door de reling. Rechtsop bij je. De twee dames met hun sexy geel handschoenen gaan vanavond trouwens worden uitgeroepen tot de winnaars van de Clean Up Cup 2020. Logisch, want ze visten 46 kilo veiligheid uit water. 46 kilo, ze hebben al de best gedaan. Hier zien ze een struikgewas pritsen om een loodzware vangst onder een boot te Een of ander dat oud van pas moest zijn gekomen bij het scheepvaart op zoom. Lijkt ulde aan de moed en de volharding van deze twee spacemens van trouwelijk geslaagd. En check, die twee madame van de juist kost te zeggen die laten de ijzernekken in of op ulder een boten lagen. Je zou hier gerust kunnen spreken van een soort extremisme. Maar het is wel extremisme dat iedereen beter van wordt. Dan mag dat weg. De van de Clean Dub Cup heb ik niet meer gefilmd, want er was niet op het water. In totaal is er wel 230 kilo afval uit het water gehaald. 230 kilo. En er was kort tevoren maar een grote geweest. Voilà, ben uitgepeddeld. Als je wilt, abonneer u. Dan dank ik u in alle nederigheid. Ik ben een enorme goede nederigheid. Niemand doet beter dan te kijken. Merci voor het kijken. Tot binnenkort, yo.